Ja, Marielle, wat leuk dat jij je iets wil vertellen over de opleidingen magie van opstellingen begeleiden... en intuïtief coaching adviseren, want die heb je allebei gedaan het afgelopen jaar. Klopt, ja. Um, als eerste ben ik benieuwd naar van wat maakte dat je deze opleidingen wilde gaan volgen? Wat, ja, waar, waar, waar, wat, wat, wat, wat bracht jou daartoe? Nou, ik heb heel veel opleidingen gedaan. Uh, en ik heb ook heel veel kennis over uh, bijvoorbeeld veranderen. Ik ben, ben onder andere bewegingswetenschapper gespecialiseerd in gedrag. Dus zeg maar rationeel en cognitief had ik het gevoel dat ik wel had geleerd wat het te leren is. Maar nog steeds dacht ik, um, volgens mij zijn er, is er andere informatie of andere kanalen waar ik nog veel meer gebruik van kan maken. En zo heb ik ook jaren geleden NLP gedaan. Uh, maar dat was ook echt de overweging om bij jou eerst te beginnen met uh, de opleiding Magie van Opstellingen. Oké, okay, oké. Okay. En, ho en hoe kwam je dan bij Opstellingen terecht? Ja, dat had ik al eens, um, of dat heb ik meer gedaan, ook tijdens andere opleidingen. En um, ik was al een tijdje aan het kijken en ik volgde jou eigenlijk ook al jaren. Het is trouwens wel heel grappig, want ik heb jou ook ergens een keer ontmoet jaren geleden. Um, maar ik vond het steeds te veel, um, nou ja, een methode. En uh, bij jou zag ik steeds dat je ook heel flexibel bent in hoe je dingen inzet. En dat sprak me heel erg aan. En opeens, ik had, opeens dacht ik, oh ja, nu ga ik het doen. Mooi <laughs> hoe dat gaat. Ja. En waren er nog iets van twijfels? Dat je dacht van, ah, moet ik het echt wel doen? Of, nou? Uh, nou ja, in de jaren daarvoor blijkbaar wel. Uh, van ja. Dat het gewoon niet het moment was. En, en, en nu was er, uh, nou, ik was ook uh, een paar jaar daarvoor... Uh, uh, ja, overbelast geweest. Of ik weet niet of ik nou overspannen of hoe je het moet noemen. En ik was weer gewoon lekker in mijn vel. En ik dacht, maar ik wil gewoon... Nou, weer verder ontwikkelen. Dus dit is het moment om dat te gaan doen. Uh, maar op dat moment had ik geen twijfels meer. Ik weet dat ik nog... Uh, ja, met jou heb gebeld ook. Omdat het natuurlijk altijd wel een... Ja, heleboel geld is wat je aan welke opleiding dan ook betaalt. Uh, maar eigenlijk had ik toen al lang besloten dat ik het ging doen. Ja, ja oké. Okay, okay. hey, en waarom twee opleidingen? Waarom deed je ook initiatief coaching adviseren? Ja, dat had ik vooraf helemaal niet bedacht, hoor. Ik dacht dat ik alleen uh, opstellingen... ging doen. <laughs> en daar, heb ik, daar heb ik dus heel veel... uitgehaald, maar daardoor wist ik ook... jouw... Um, nou, jouw manier van werken. En bij intuïtief coachen en adviseren... had ik toch iets meer... Uh, ja, wat moet ik zeggen, zweefgevoel of zo. Van wie kiest daar nou voor? En... Um, uh, ja... Ik, ik, ik ben wel... Ik ben ook wel vrij nuchter... Hmm. En uh, ik dacht van, ja, waar stap ik dan in? Uh, maar doordat ik het opstellingen had gedaan, wist ik, kende ik jouw stijl een manier van werken. En dacht ik van, oh, maar uh, ja, dat past wel bij mij, die manier van werken. En toen, ik kwam wel achter met opstellingen, was, ik, was een hele, uh, ja, complete uh, serie, hele complete opleiding. Maar daarna wilde ik gewoon verder. Ik wilde gewoon dat verlengen. En ja. dat heb ik ook gedaan. Ja. Ja, leuk. Hey, ja. En wat hebben de opleidingen jou opgeleverd?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 Uh, en daardoor ook allerlei emoties en dingen veel minder... Um, nou, als ik besef dat het niet van mij is, dan is dat veel makkelijker. Ja, dat is wel lekker. Ja. En, en opstellingen, wat heb je daaruit gehaald? Heb je, of heb je het, het ja. vak opstellingen, het ambachten van opstellingen, heb je natuurlijk geleerd? Wat, wat, wat heeft dat ja. je gebracht? Ja, heel veel ook. Want eigenlijk gebruikte ik ook best wel opstellingen zonder het zo te noemen. Maar ik gebruik heel vaak ook in trainingen dingen dat ik... dingen op de vloer leg en matjes. Dus dat deed ik al. Uh, maar ik kan daar nu veel meer um, uh, taal aan geven en uh, veel betere vragen bij stellen. En uh, ik heb gewoon een, een, ja, ik zeg altijd een heleboel in mijn rugzak erbij gekregen, uh, waardoor ik um, ook met andere mensen veel meer op de ja, als je die ijsberg hebt, zeg maar de onderwaterlaag, veel makkelijker um, daarover ook in gesprek kan gaan met mensen. Okay. En wat levert ja. het jouw klanten op? Um, in heel korte tijd heel veel inzicht. Ja, ja mooi. Ja. Zo. Ja, Zonder heel bij. uitgebreide analyses, maar gewoon... Nou, ervaar het maar. En toevallig sprak ik vorige week iemand en dat was, die had ik in het voorjaar uh, begeleid. En die zei, ik weet nog precies hoe het voelde dat ik daar stond. En uh, toen dacht ik, ja, daar had ik in praten of cognitief of wat dan ook... Was dat gewoon niet gelukt? Ja, bizar, hè? ja. ja. Um, en de laatste vraag eigenlijk: wat, waarom zou je het aanraden aan mensen om deze twee opleidingen te volgen of een van de twee? Nou, ik denk dat, um, um, dat het gewoon mensen heel erg kan helpen om ook gestructureerder, ik weet je raar woord, maar uh, je, je intuïtie serieus te nemen en dat wat onder water gebeurt serieus te nemen.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 nodig hebben. Oké. Okay. Dat is heel effectief. Ja. En je gaf ook aan dat het, dat het wat praktisch was eigenlijk. Hè? Dus dat het niet zo zweverig is. Want dat vindt, ja. zeg, zeggen mensen. Nou, maar ik hou het juist van het praktisch maken. Dat vond ik ook wel mooi dat jij dat in het vorige gesprekje ook even aangaf. Want hoe ja. hoe is het dan praktisch voor jou? Ja. Nou, het, het, wat ik inderdaad ook al eerder tegen jou zei was dat ook wel bij het woord intuïtief mensen natuurlijk allerlei plaatjes hebben. En dat um, uh, mensen die ik sprak sommige heel enthousiast waren en anderen die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 En nu, ik heb laatst een teamdag begeleid via Zoom. Gestart met een visualisatie waarin iedereen elkaar aankeek in de visualisatie. En nu uit die evaluatie van de dag bleek nu ook van... Dit heeft zo goed gewerkt. Het was alsof we met z'n allen gewoon op dezelfde locatie bij elkaar waren. Wow. Nou, als je mij dat een jaar geleden had verteld... Dat ik een, een, een teamdag zou beginnen met de visualisatie, had ik het je niet geloofd. Maar het werkt zo ontzettend goed. Ja. Nou, gaaf. Leuk om ja. te horen en blij dat je er zo enthousiast over bent. Ja. En, dankjewel.